Hoi en leuk dat je kijkt. Het winterweer heeft het vliegverkeer van en naar Nederland afgelopen weekend behoorlijk ontregeld. En dit heeft voor veel problemen gezorgd. Het is vandaag maandag 11 december. Ik ben Jasmijn en dit is het eu -claim Nieuws. Het sneeuwt en niet zo'n beetje ook. Het afgelopen weekend heeft een record aantal annuleringen en vertragingen opgeleverd van en naar Nederland. Zo waren er in totaal 678 vluchten geannuleerd en liepen 206 vluchten meer dan drie uur vertraging op vanwege het winterse weer. Vanwege de sneeuw kon er bijna niks landen op Eindhoven Airport en Schiphol had een beperkt aantal banen beschikbaar voor het vliegverkeer. Ook stonden er lange rijen voor het dieisen. Zondag was de meest dramatische dag voor de passagier met 597 geannuleerde vluchten van en naar Nederland. In heel Europa stond de teller op 2414 annuleringen vanwege het winterse weer afgelopen weekend. Ook vandaag houden de problemen aan. KLM heeft al meer dan 300 vluchten binnen en buiten Europa geannuleerd vanwege de hevige sneeuwval. Eindhoven Airport was vanmiddag enige tijd gesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Passagiers hebben helaas geen recht op een vergoeding bij vluchtproblemen vanwege het slechte weer, maar wel op verzorging tijdens de vertraging. Denk hierbij aan eten, drinken en zo nodig een hotelovernachting. Twijfel je of jouw vlucht vertraagd of geannuleerd is vanwege de sneeuw? Check dan op onze website euclaim.nl wat jouw rechten zijn. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne winterse dag.